Welkom bij deze nieuwe video. Ik wil jullie gaan laten zien hoe je de nieuwe Webflow editor, web editor kan aanpassen van verticaal naar horizontaal. Deze aanpassing hebben we te danken aan Gert Dijker. En hij heeft een scriptje geschreven waarmee we dat kunnen gaan doen. Ik ga het nu uitleggen in Google Chrome. En wat we hiervoor moeten doen, is we moeten een extensie gaan installeren. Die heet Stylebot. Ik zal even het linkje in de beschrijving zetten. En dan tik je op Add to Chrome. Doe je Extensie toevoegen. En nu zie je hier CCS bijgekomen. Als je daar op klikt. En je gaat naar Opties. Vervolgens ga je naar stijls, doe je Edit aan nieuw stijl, vullen we hier een naam in: flow.homie.app en dan kunnen we hier de code gaan invoeren. Die code die zal ik ook eventjes onder in de beschrijving zetten. En dat is deze code. Die moeten we gaan toevoegen. Als je nu eventjes op pauze drukt, kan je hem ook overtikken. Wil je hem snel kunnen kopiëren, dan moet je even in de beschrijving kijken. Als je de code hebt ingevoerd, doe je op Add. En als je nu weer teruggaat naar de Homey Flow Editor en je ververs hem, dan zal je zien dat hij nu netjes horizontaal is geworden. Vond je dit nou een leuke video? Doe even een blauw duimpje omhoog. Ben je al geabonneerd? Dank je wel. Ben je nog niet geabonneerd? Zou ik het leuk vinden als je het eventjes doet. En ik zie jullie graag weer bij een nieuwe video.